Onze Vader die in de hemelen zijt. O Gij die het leven geeft Scheppende kracht in de kosmos. Bron van zijn die ik ontmoet in al wat mij roert. Uw naam, wordt geheiligd. Ik geef u een naam, zodat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij, maak het nuttig. Zoals de stralen van de baken ons de weg wijzen. Uw klank ontroert ons wanneer we onze harten afstemmen op dezelfde trilling. Uw rijk komen. Vestig uw rijk van eenheid nu, middels onze vurige harten, en dienstbare handen. Wij staan in eerbied stil bij de goddelijke expressie en zijn een instrument waarmee we de liefde vormgeven. Uw wil geschieden, op aarde als in de hemel. Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze, zoals in alle licht en in alle vormen. Wij openen ons voor het goddelijk licht dat in ieder levend wezen en iedere vorm tot uitdrukking komt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. We staan stil en danken voor ons voedsel in brood en inspiratie, de basis voor een vervullend leven. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maak de koren van fouten los. Die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. We laten los wat ons gevangen houdt in schuld, spijt en pijn en wij vergeven anderen hun tekortkomingen. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. We bevrijdt ons van wat ons terughoudt van onze ware bestemming. We onthouden waar we vandaan komen en handelen in waarheid. want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.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 Vanuit uw bron wordt de juiste richting gegeven, de kracht het leven vorm te geven en het lied van de natuur dat de schoonheid bezinkt en door alle tijden heen nieuw leven brengt. Amen. Amen. Mogen onze toekomstige handelingen van hieruit vorm krijgen. Amen, kracht aan deze woorden, mogen zij de bron zijn, vooruit we mogen handelen, bezegeld met moed en vertrouwen.